Hey, leuk dat je weer kijkt. Dit is de tweede video die gaat over de ambassure, de mondtechniek van, uh, voor het saxofoon spelen. In deze video wil ik het graag hebben over de kaakstand. In de eerste video begon ik daar ook al een beetje over en, um, en dat de hoogte van de kaak heel erg bepalend is voor je klank en uh, um, voor de controle van het saxofoon spelen. Ik zoom daar nu een klein beetje verder op in. Wat we gaan doen is, we spelen een lange A-noot. En wat we dan gaan doen tijdens, die, uh, tijdens het spelen is dat we onze kaakhoogte gaan veranderen. Dus we gaan uh, bijvoorbeeld heel veel duwen met de kaak, dus heel veel omhoog. En dan laten we de kaak ook langzamerhand zakken in één lange A. En we proberen zoveel mogelijk verschil te maken qua kaakhoogte. Nou, waarom doen we deze oefening? Uh, dat is eigenlijk om ten eerste te bepalen waar je moet zitten qua hoogte om het beste geluid van de saxofoon te krijgen. Um, en ten tweede dat we ook onze lippen goed kunnen trainen om sterk te worden. Want als we namelijk de kaak een beetje laten zakken, moeten we meer uh, duwen met onze lippen en meer werken met onze lucht. Dus dat is een erg goede oefening. En als laatste punt is dat uh, deze oefening eigenlijk ook in de praktijk gebruikt wordt in veel verschillende muziekstijlen als je saxofoon speelt. Denk maar aan bijvoorbeeld een buignoot. Hè? Dus een noot die, die, uh, die een beetje van onder naar boven glijdt, als het ware. Dat zit allemaal in deze oefening. Vibrato bijvoorbeeld ook. Oké, okay, dus wat we gaan doen, we spelen een lange A en we willen eigenlijk zoveel mogelijk verschil maken met die kaakhoogte. Oké, okay, even een voorbeeld. Nou, je hoort al best wel veel verschil, denk ik. Als ik heel veel duw met mijn kaak, dan wordt het geluid heel klein. Ik voel het riet ook niet meer zo goed resoneren. Als ik naar beneden ga, wordt het geluid groter. Als ik heel veel naar beneden ga, um, wordt het geluid heel groot. Alleen, je mist weer een beetje kern in het geluid. Uh, dat is misschien ook niet zo heel fijn. En ik, wat ik ook merk als ik het bespeel... Dan uh, merk ik ook dat in, in die hele lage positie heb ik minder controle. En als je dan meerdere noten speelt op de saxofoon, ook in een hoge register en een lager register, merk je ook dat dan de verhouding minder goed is. Dus met andere woorden, de middelste positie van de, van de kaak qua hoogte is het beste. Daar heb je het beste geluid. Dus een klein beetje, beetje uh, opening zoeken voor, uh, tussen je lip en je, en je kaak. Dat is goed. Maar ga vooral goed met je oren luisteren. Waar klinkt die saxofoon nou het beste? Belangrijk is dat hoe lager je komt met die kaak, hoe meer lucht je moet geven. Dus hou veel lucht over voor als je dan gaat zakken aan het eind van je A, je lange A. Je moet best hard blazen, wil je het verschil goed horen. Dus uh, neem heel veel lucht. Oké, okay. en wat je ook kan zien is dat mijn kaak dus naar beneden gaat... Wat ik net zei, maar ook een klein beetje naar achter. Want als ik, die, als ik dat mondstuk in mijn mond heb, dan zit hij ook niet recht voor me. Klein beetje zo. Zie je? Hij gaat een beetje naar beneden. Dus dan moet ik ook loodrecht eraf, een klein beetje ook naar mijn, naar mijn keel toe, naar mijn ademsappel. Ja? Dus naar onder, maar ook een beetje naar achter. Ja? Dus ik wil van het riet af. Komt ie? Dus ik hoop dat je het verschil hebt gezien. Nog één keer. Eindig op de positie waarvan je denkt van daar klinkt hij het beste. En probeer daar weer eens te beginnen gelijk op die, la, op die eindpositie. Oké, okay, succes. En uh, lekker oefenen. En ik ben benieuwd naar het resultaat. Hoi.